Welkom bij deze video over data-ondersteund onderwijs binnen OU Can Learn. Mijn naam is Pierre Gorissen en ik wil je een toelichting geven bij de technische pilots zoals die door Deltion College en het Experience Center voor Expertise Leren met ICT in het kader van OU Can Learn zijn uitgevoerd. Nou, eerst wellicht wat context. All You Can Learn is een samenwerking tussen 39 partners uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en andere partijen. En allemaal werken ze samen aan open educatie voor de sector zorg en welzijn, en een betere aansluiting tussen onderwijs en het werkveld. Op het online leerplatform wordt een groeiend aantal modules aangeboden die je allemaal gratis kunt volgen. Als je gaat kijken naar het gebruik van dat leerplatform, dan is al heel snel duidelijk dat je te maken hebt met een grote variatie in gebruikers. Uh, bijvoorbeeld een student van een mbo-instelling of van een hbo-instelling. Maar ook een mantelzorger die iets wil weten of wil leren. Of een wijkverpleegkundige die in het kader van zijn werk bij moet scholen. Docenten die de modules gebruiken in het onderwijs of trainers die het inzetten in een training. Leidinggevenden die willen weten welke nieuwe modules ontwikkeld moeten worden of wat het gebruik is van de modules. Onderzoekers die in de gaten willen houden welke modules veel gebruikt worden of waar problemen zitten. Medewerkerscommunicatie die willen weten welke modules onder de aandacht gebracht moeten worden of welke modules heel actueel zijn of interessant zijn. Nou, die manieren van gebruiken kun je beschrijven in scenario's. Dat hebben we gedaan in 11 scenario's. Dat het hadden er 20 kunnen zijn of 30, maar met die 11 konden we al een heel aardig gebruik van het leerplatform beschrijven. En wat we daarnaast zagen, is dat we niet alleen verschillende persona's hadden die op een bepaalde manier gebruik maakten van het leerplatform, maar dat ze ook niet allemaal gebruik maakten van dezelfde functionaliteit van het leerplatform. Dus daarom hebben we een zestal componenten onderscheiden die door All You Can Learn moeten worden aangeboden, maar die door niet iedereen gebruikt zullen worden. Nou, voor een van die componenten, de Learning Record Store, de LRS, de database specifiek voor het opslaan van studiedata ten behoeve van Learning Analytics, daar gaat dit filmpje over. Binnen OECA Learn hadden we nog niet zo heel veel ervaring met het gebruik van een Learning Record Store. Dat zat hem ook een beetje in de kip-ei-probleem, een Learning Record Store en alles wat daarmee te maken heeft, is best wel technisch. Dus je zou zeggen: Nou, dat moet je eerst inrichten en dan kun je er gebruik van gaan maken. Maar om dat goed in te richten, moet je heel wat onderwijskundige vragen beantwoorden. En daar wil je, je docenten en studenten bij betrekken. Maar die zou je eerst moeten laten zien wat ze kunnen met zo'n Learning Record Store, want die hebben er nog nooit van gehoord. Dat is een beetje kip-ei. Nou, voor deze deelactiviteit binnen Ojekaleun hebben we gezegd: Laten we kijken naar twee hoofdvragen. Ten eerste, hoe kunnen we een Learning Record Store en Learning Analytics gebruiken om studenten en docenten te ondersteunen bij het gebruik van modules? En ten tweede, hoe kan dit deel van die op een component gebaseerde architectuur technisch en onderwijskundig gerealiseerd worden? Uitgangspunt, de bedoeling was om gewoon uit te gaan proberen, bijvoorbeeld om een module te nemen met docenten en studenten, te zorgen dat daar data verzameld werd in de Learning Record Store, dat er een dashboard was waarin docenten en studenten konden zien wat de voortgang was, en dat we daarover gingen praten van wat werkt wel, wat werkt niet, wat voor informatie heb je en welke informatie mis je. Het was een goed plan, maar toen kwam COVID-19 uh, moesten de mbo's dicht uh, en sindsdien weten we dat die docenten en studenten eigenlijk heel veel andere dingen moesten doen maar niet vreselijk veel tijd hadden voor een pilot zoals dit en natuurlijk hebben we toch gekeken van wat kunnen we dan wel doen nou, een van de dingen die heel fijn was, was dat we gesprekken hebben kunnen voeren via teams met een aantal docenten bij Deltion die gesprekken konden we namelijk gebruiken om te kijken of de ervaringen van die docenten met bestaande dashboards en dus de bestaande Learning Record Store binnen Deltion, of dat voldoende overeenkwam met dat wat we beschreven hadden in die scenario's. Nou, dat bleek te kloppen, dus we wisten dat we geen hele rare dingen aan het doen waren, ook als we ons concentreerden op technische pilots. Het tweede wat we gedaan hebben is een introductiefilmpje ontwikkelen rond Learning Analytics, Learning Records Store, XAPI. Dus een beginnersfilmpje rond een aantal technische termen, omdat we daarmee door de bril eigenlijk van een docent konden uitleggen waarom we hiermee bezig zijn. En ten derde hebben we een drietal groepen technische pilots uitgevoerd. Ik noem het hier nou bewust even technische pilots, omdat dit pilots zijn zonder betrokkenheid van studenten en docenten. Nou, de eerste groep pilots gaat over het verzamelen van studiedata in een Learning Record Store. De tweede kijkt naar het bouwen van dashboards voor docenten en studenten op basis van studiedata in een learning record store. En de derde kijkt naar de mate waarin verschillende tools en systemen ondersteuning hebben voor XAPI. Daar hebben we een rapportage van gemaakt en een online lesmodule. En deze video die je nu bekijkt is de introductie op het stukje technische pilots binnen die online lesmodule. In deze dia zie je de tools en systemen die we gebruikt hebben tijdens de pilots. We hebben daarbij nadrukkelijk geen poging gedaan om een complete marktverkenning te doen. Een aantal commerciële systemen die XAPI ondersteunen staan er bijvoorbeeld niet op. We hebben gekeken welke systemen ter beschikking waren en hoe we een zo compleet mogelijk beeld konden krijgen van de werking van een Learning Record Store, XAPI en Dashboards. Nou Expedition en Expedition Next, het huidige en toekomstige leersysteem van OIC Learn, waren natuurlijk logisch om mee te nemen. Learning Locker en ik de gezegde Online Toolkit zijn in gebruik bij Deltium College, en ook daarvan wisten we dat die XAPI-ondersteuning hadden. En alle andere systemen zijn op basis van hun functionaliteit toegevoegd. In de online module kun je per tool iets meer lezen over hun functionaliteit. Ik vind je ook een link naar meer informatie over die omgeving. Nou, zoals gezegd, we hebben een aantal. Technische pilots uitgevoerd. En ik wil beginnen met de eerste, die eigenlijk ook het meest complete is, en die heeft ook als naam gekregen alles aan elkaar geknoopt. Deze technische pilot komt voor uit een gebruiksscenario binnen All you Can Learn, wat nu heel veel voorkomt. Sommige modules van Allican worden in de Expedition leeromgeving ontwikkeld. Dat betekent dat alle materiaal is opgenomen in die omgeving, dat de module ook vanuit die omgeving opgestart wordt, en dat alle studiedata ook in die. Omgeving opgeslagen wordt. Veel andere modules worden aangeboden door andere partners, bijvoorbeeld door uitgevers, commerciële partners, eh, MBO's, onderwijsinstellingen. Dan kan het zo zijn dat die module bij die partner op de server staat en gelinkt wordt aan oecd Dat kan Middels een LTI-koppeling en dan krijgt die module de beschikking over naam en mailadres van de gebruiker. En voor de gebruiker ziet het er ook uit alsof die module gewoon vanuit de oecl Learn omgeving opgestart wordt. Maar de studiedata bij die module wordt dan in de regel opgeslagen op de server van de partner of van de uitgever. Nou, die eerste test is een poging om een externe module te ontwikkelen. In dit geval in Moodle op een server die niet in beheer is van oecl Learn. Die module wordt via LTI gekoppeld aan de oegn dus kon ook van daaruit opgestart worden. En in die module zaten weer een aantal verschillende interactieve onderdelen. Ik zal van onder naar boven beginnen. Ten eerste was in die Moodle module een Xerte module gekoppeld. Xerte heeft ook ondersteuning voor LTI en Moodle kan dus op die manier een module maken die samengesteld is uit verschillende kleine andere modules die zelfs op andere plekken weer gehost kunnen worden. Dus de moedermodule, de Xerte module en de oude leeromgeving waren alle drie op verschillende servers opgeslagen. Nou, is dus het eerste onderdeel: die Xerte module. Een tweede onderdeel waren een aantal H5P-interacties. Er zit een voorbeeld in van een interactieve video waarbij vragen pop-up Een tweede voorbeeld is een 360 graden foto waarbij je ook op bepaalde plekken hotspots kunt hebben. Een derde voorbeeld is een, een mooie interactieve presentatie, ook hier weer met multiple choice vragen bij bepaalde foto's. En een derde onderdeel in die module was een soort feedback module waarbij je drie smileys krijgt, een groene met een glimlach. Uh, een oranje of een gele die een beetje neutraal is en een rode die uh, boos of ontevreden of verdrietig kijkt. Uh, dat was een voorbeeld van een makkelijke feedback mogelijkheid voor studenten of deelnemers. Nou, zoals je hier in die afbeelding ziet, alle drie die onderdelen, de xerte module, de H5P, interacties en de feedback module, leveren zelf via XAPI studiedata aan aan een Learning Record Store. In dit geval een Learning Locker Learning Record Store. Als OICN Learn dus een Learning Record Store inricht. En de onderdelen van de module die bij een externe leverancier gehost worden. Verwijzen naar de Learning Record Store van OICN Learn. Dan wordt alle studiedata die door die onderdelen geproduceerd wordt. Op één centrale plek opgeslagen. En kan dan bijvoorbeeld weer gebruikt worden om in een dashboard getoond te worden. Nou, de eerste test was om te kijken of dat daadwerkelijk werkte. Nou, gelukkig voor ons, de pilot laat zien dat dat dus inderdaad mogelijk is. Dus ook de studiedata van externe modules kan via XAPI verzameld worden op één plek. En als je LTI en XAPI samen gebruikt, dan kun je tamelijk complexe constructies van leermaterialen bouwen. Wat je dus wel ziet, is dat als je zo'n complexe structuur wil bouwen van verschillende componenten die op verschillende plekken gehost worden, dat je dus een mogelijkheid moet hebben om een soort verzamelmodule te maken. Dat kan op dit moment binnen de Expedition-omgeving van OIECNLEARN nog niet. Dat kan bijvoorbeeld wel binnen Moodle. En wat je hier dus ook ziet, is dat de componenten individueel studiedata via XAPI naar de LRS sturen. En daar kunnen wat haken en ogen aan zitten, want je moet ervoor zorgen dat je die verschillende brokjes data in de LRS weer bij elkaar weet te krijgen om een totaalbeeld te krijgen van het gebruik van die module. Bij deze pilot wisten we dat dat alles aan elkaar knopen natuurlijk heel mooi was en het verzamelen van die studiedata in die LRS van OICUNE ook heel mooi, maar dat we een stapje verder wilden. En dat is het onderdeel van de tweede pilot. Hier zie je een Iets wat vereenvoudigde weergave van het plaatje van ze juist. Dus je hebt een module, die wordt in Xerte gehost. Die kan bijvoorbeeld door een van de MBO-partners worden aangeboden. En die module slaat in dit voorbeeld via XAPI alle studiedata op in een Learning Record Store van All you can Learn. Echter, als ik nou die MBO-instelling ben, dan zou ik graag die studiedata van mijn studenten binnen die module ook willen ontvangen, zodat ik die studiedata voor die module van All you Can Learn kan combineren met de studiedata die ik verzamel van andere modules die ik voor die studenten gebruik en die niet in All you Can Learn worden aangeboden. Dus dat betekent eigenlijk dat je wil dat je een deel van die studiedata die door die externe module in de Learning Record Store van All you Can Learn wordt opgeslagen, dat je die door kunt sturen naar, bijvoorbeeld in dit geval, de Learning Record Store van MBOA maar misschien is het ook zo dat een zorg- en welzijninstelling ook medewerkers heeft die gebruik maken van die OIEKUN-learn-module en dat die ook graag voor die medewerkers een deel van de metadata willen ontvangen, van de studiedata willen ontvangen. En hetzelfde voor een MBO die een andere Learning Records Store gebruikt. Nou, dat was dus het onderwerp van de tweede pilot. Overigens is dit maar één gebruiksscenario, want hier gaat de studiedata eerst naar OICN Learn en dan naar de MBO-instelling, je kunt je ook voorstellen dat je deze situatie hebt waarbij de module de studiedata naar de MBO stuurt, de MBO hem dan doorstuurt naar de Learning Record Store van OICN Learn en dat die van daaruit weer doorverdeeld wordt naar anderen. Belangrijk was, kunnen we een netwerk opzetten van Learning Record Stores en kunnen we bepalen welke data tussen die Learning Record Stores uitgewisseld wordt. Nou, gelukkig was dat een hele makkelijke, want statement-forwarding, dus het doorsturen van XAPI-statements met studiedata, zit standaard in de Learning Record Source zoals wij ze tot nu toe gezien hebben. En bij Learning Locker kun je uitgebreide filters bouwen die bijvoorbeeld zeggen, nou, in dit geval alle medewerkers en studenten van Deltion, de informatie daarover wordt doorgestuurd naar, in dit geval de Learning Record Store van Deltion. Omgekeerd zou je ook kunnen zeggen, nou ja, als je als partner een module aanlevert, krijg je alle metadata, alle studiedata over die module binnen. Dus dat is heel makkelijk eenmalig in te stellen in de Learning Record Store en dan wordt die data altijd doorgestuurd. Het levert ook meteen een nieuwe vraag op, want het is natuurlijk wel belangrijk om te gaan nadenken over of een student mag bepalen wat doorgestuurd wordt. En we hebben natuurlijk in Nederland te maken met de AVG, dus ook hier is de vraag van op het moment dat ik binnen you Can Learn een module volg, welke data wordt dan vastgelegd en wie mag die data allemaal ontvangen. Nou, dat is een vraag die we nu niet hebben kunnen beantwoorden, maar het is wel zo'n voorbeeld van een vervolgvraag die je krijgt op het moment dat je gaat kijken of het technisch kan, dan moet je daarna ook kijken van willen we dat ook wel. Goed, twee technische pilots gehad. We weten dus dat we de studiedata van externe modules via XAPI kunnen opslaan in een LRS. We weten ook dat we naar wens die studiedata vanuit die ene LRS door kunnen sturen naar andere LRS'en, of dat we in onze eigen LRS studiedata kunnen ontvangen van anderen. De volgende vraag waar we bij stil wilden staan, was de vraag, kunnen we nou ook een dashboard voor een student of een docent bouwen, op basis van die data die in die LRS is opgeslagen? Nou, ook daarvoor hebben we een aantal systemen bekeken, Uiteraard Learning Locker, de LRS die we aan het testen waren, want die heeft zelf dashboardmogelijkheden. Ik zeg de Online Toolkit, heeft ook een eigen dashboard ingebouwd. Je ziet hier een voorbeeld van zijn dashboard. Redash, een dashboard wat helemaal niks weet van XAPI, maar wat overweg kan met JSON queries. Metabase, ook daar. Het systeem weet niks van XAPI of van onderwijs, maar biedt de mogelijkheid om X-rays te maken. Automatisch gegenereerde dashboards op basis van tabellen. En de GrassBait Cloud LRS, uh, die hebben we nu niet bekeken uh, in het kader van de rol als LRS, maar de GrassBait Cloud LRS heeft ook een dashboard functie die specifiek is voor video. Nou, de conclusie is iets minder positief dan bij de eerste twee tests. Ten eerste zijn we erachter gekomen dat XAPI niet heel geschikt is als directe manier voor het ontsluiten van data voor dashboards. Dat heeft ermee te maken dat het gebruik van een module door één student al heel veel X-API statements op kan leveren. Dat vindt zo'n LRS niet erg. Die ontvangt die, slaat die op en doet er verder niks mee. Maar als je nou voor een dashboard een overzichtelijk geheel wil geven met een aantal grafiekjes, overzichten enzovoort, dan moet je die data gaan samenvoegen. Dan moet je gaan tellen hoe lang was de student bezig en hoe vaak was hij er enzovoort. Nou, als je dat wil doen op basis van de ruwe data, dan moet je eerst heel veel data overhalen naar het dashboard, dat dan gaan aggregeren in het dashboard en dan pas tonen. Nou, daarmee heeft LearningLocker ook de mogelijkheid om een aggregation API te gebruiken, waarbij je dus wel statements richting LearningLocker stuurt, maar niet de ruwe XAPI terugkrijgt. Niet alle dashboards hebben daar ondersteuning voor. Een ander punt wat duidelijk is, is dat ruwe XAPI studiedata vaak nog aangevuld moet worden met andere data. Dat kan een aantal redenen hebben. Ten eerste, als je een overzicht wil hebben van alle studenten binnen een module, zodat je ook kunt zien welke studenten nog geen gebruik gemaakt hebben van de module, dan kun je dat niet zomaar doen op basis van de data die in de Learning Record Store zit. Want in de Learning Record Store zit alleen informatie over alle studenten die minimaal één keer gebruik gemaakt hebben van die module. Dus dat weet je dan niet. Soms is het ook zo dat een systeem bij multiple choice vraag alleen doorgeeft of het antwoord juist of onjuist was, maar niet bijvoorbeeld wat de antwoordopties waren. Dus als je een analyse wil uitvoeren van hey, ...welke foute antwoorden hebben studenten vaak gekozen, dan kan het zijn dat je daar nog andere data bij moet verzamelen. En in het algemeen ontstond de indruk dat dashboards vaak al met een bepaald doel voor ogen ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld zoals bij gezegd een dashboard per module, waarbij je niet nu de mogelijkheid hebt om een overkoepelend dashboard te maken voor een student... Of een dashboard voor de datatijger, zoals een metabase, waarbij het duidelijk is dat als je echt wordt grasduinen in die data, dat het een heel geschikt dashboard systeem is. En zoals bij Grassblade, een dashboard gericht op videoanalyse. Dat konden de andere systemen niet, maar het betekent zeker niet dat Grassblade op alle vlakken heel goed is. De conclusie van deze derde pilot is dus eigenlijk dat wat betreft dashboards het helemaal niet zo makkelijk is om goede dashboards te maken voor docenten en studenten. Niet alleen functioneel niet, omdat je van studenten en docenten meer informatie nodig zult hebben om te weten wat ze precies in dat dashboard willen zien. Maar ook technisch niet, omdat het enerzijds wel kan, maar nu nog heel erg omslachtig is. De vierde en laatste pilot die we gedaan hebben, was eigenlijk kijken naar welke XAPI door tools en systemen doorgegeven wordt aan de Learning Record Store. Dat was namelijk iets wat heel duidelijk was bij het Opbouwen van de dashboard, dat als je verschillende tools gebruikte, je ook verschillende uh, studiedata via XAPI doorkreeg. Nou, ook daar hebben we gekeken naar een aantal systemen. Het eerste systeem is uh, de Xerte Online Toolkit, en daarbij overigens even een uh, stevig duim omhoog voor uh, Tom Reinders. Uh, tijdens het pilot traject heeft hij een aantal keren met ons gebrainstormd over welke XAPI data we nodig hadden en hoe dat dan nu binnen Xerte mogelijk was. En zelfs tijdens de pilot periode zijn er nieuwe versies van Xerte uitgekomen die al ondersteuning hadden voor een aantal van de ideeën die we daarbij geopperd hebben. Dus dat was heel super. Daarnaast hebben we gekeken naar de XAPI ondersteuning in HIAO.com. Hebben we gekeken naar diezelfde functionaliteit in H5P bij Articulate RISE en in Node.js. En Node.js is gebruikt om de feedback tool in de eerste uh, moedermodule te bouwen. De conclusie van deze vierde groep pilots, het bekende, elk voordeel heeft zijn nadeel. XAPI is een heel flexibele standaard. Het maakt het ook mogelijk dat tools uh, heel veel informatie meesturen, maar het verplicht niet dat de tools heel veel informatie meesturen. Dat betekent dat je een heel groot verschil kunt hebben tussen de hoeveelheid informatie die tools sturen. De mate waarin je daar zelf als gebruiker controle over hebt, verschilt van tool tot tool. Maar ja, het is niet een bug, het is een feature van de standaard. Het betekent wel dat je afspraken wil hebben. Die afspraken heet recepten, dus dat betekent dat zoals je hier ook op het plaatje rechtsonder ziet, dat je gaat beschrijven welke combinaties van actor, verb en object je wil ondersteunen, zowel in je leeromgeving, dus in je leerobjecten, als in je LRS, zodat je daar ook dashboards op kunt bouwen. Die zal je moeten maken. Nou, Samenvattend dan het advies. Realiseer een infrastructuur op basis van een LRS en XAPI. Het is nog niet allemaal perfect, het is nog niet allemaal klaar, maar je kunt nu al data verzamelen en je kunt nu al beginnen met experimenteren. Stel recepten op voor studiedata, beter nog, gebruik die van anderen. Ga kijken naar die dashboards. Doe dat samen met de gebruikers. Er worden heel veel dashboards ontwikkeld zonder dat er een docent of een student bij aan te pas komt. En De kans dat je dan een geschikt dashboard ontwikkelt is een stuk kleiner dan wanneer je het samen met ze doet. Je zult ze wel meer moeten uitleggen. Je zult ze moeten prikkelen om de juiste vragen te stellen. Maar dan krijg je gegarandeerd betere dashboards. En de laatste belangrijke. Stel de gebruiker centraal. Hoewel het eerste advies zegt, realiseer een infrastructuur. Is dat niet hetzelfde als verzamel zomaar alle data die je kunt verzamelen? Denk eerst ook na over welke vragen wil je beantwoord hebben? Welke didactische scenario's wil je ondersteunen? Welke informatie heb je als docent nodig? Welke informatie vind je belangrijk dat je studenten hebt om een eigen leerproces te sturen? Bouw op basis van die informatie een infrastructuur. Een vergelijkbare vraag is natuurlijk de vraag die we eerder al stelden in dit filmpje over mag de data zomaar doorgestuurd worden van Learn naar de onderwijsinstelling? Daar zit een AVG-kant aan, maar daar zit ook een logische kant aan. Wil je de gebruiker de mogelijkheid geven om zelf controle te houden over zijn of haar leerproces? Nou, dan zou het waarschijnlijk ook logisch zijn dat die gebruiker controle houdt over zijn of haar studiedata. We zijn bijna bij het einde van deze video. En als je het echt tot hier helemaal volgehouden hebt zonder te skippen, dan kan ik je zeker ook de test jezelf quiz als onderdeel van de online module aanraden. Tien vragen om te kijken of je alle begrippen, alle inhoud van de module goed onder de knie hebt, waarmee je zelf kunt testen of je het onderwerp echt helemaal begrijpt en of je jezelf ook een data-ondersteund onderwijsexpert mag noemen. Probeer hem eens uit. Wil je meer weten over OI learn of over de rol van data-ondersteund onderwijs erbij? dan kan dat via de mail via info@oikenlun.eu. Dankjewel voor je aandacht en tot ziens.